Hoi, ik ben Denise, ik uh, kom uit Kuizen en ik ben uh, de jongste teller van uh, Grote Nieuwboe-makelaardij. Ik werk er nu sinds januari en uh, het bevalt me echt super goed. Uh, hiervoor heb ik bij een aannemersbedrijf gewerkt en uh, nou ja, de makelaardij uh, trekt me toch wel veel meer. Ik ben echt, uh, echt blij dat ik nu uh, ja, hier werk en dat ik deze kans heb gekregen. Je, je goed... oh. Nou... Nou, Jezus. <laughs> jezus, zeggen ze. Heb je het gemeentehuis verkocht? <laughs> jezus. Nee, ja, dat zei hij. Nee, dat Nee. Sorry, is goed. <laughs> <laughs> oh, mijn verhaal is niet goed. Kan je naar meekijken? Hoor je